u, beroemd worden. Zo, u zocht een baan waarin heel Nederland u zouden ontdekken. Ja, klopt. Dan bent u aangenomen en u kunt morgen gelijk van start. Cool, ik wil me nu al een ster. 1-3, gezellig, en je komt werken in de winkel. Nos, kunt u mij vertellen waar de boter ligt? Dus yes, dit bedoelde hij met beroemd. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken.